live. Hoi slimme vogel, welkom bij deze Facebook live. Ik weet niet of het net goed ging het begin, dus ik zeg het gewoon nog een keer. Maar ik heb heel leuk nieuws. In september wilde ik eigenlijk, er gebeurt hier van alles, in september wilde ik eigenlijk de tryout masterclass geven voor een doelgroep. Door omstandigheden kon ik die toen niet geven. En ik ben een tijdje uit de running geweest, maar het gaat nu weer gebeuren. 1 maart kun jij de masterclass volgen. Uh, en wanneer is die dan handig? Merk jij bijvoorbeeld dat je allerlei mensen bereikt die klagen, die niet luisteren, die telkens meer willen dan waar ze eigenlijk voor betalen. Dat zijn gewoon mensen waar je niet echt blij van wordt. Heel vervelend. En dan kan er iets misgaan tussen zeg maar jouw energiedoelgroep, dat je die wil bereiken. En um, dat je misschien juist denkt van nou, uh, weet je wel, hoe bereik ik die nou? Dus in die masterclass ga jij hulp krijgen voor het bereiken van jouw energiedoelgroep. Dus voor de mensen waar je blij van wordt. Waar je energie van krijgt. Waar je aandacht wilt besteden. Dat je niet denkt van oh, ik ga in bed liggen want ik mag die gast echt niet. Uh, dus dat dat niet meer een probleem is. Na de masterclass weet je hoe je ze kunt vinden. Waar je ze kunt vinden. Gaan we ook op in. En hoe je ze aanspreekt. Heel handig. Het is handig voor je, gewoon je algemene communicatie. Voor je social media berichten. Voor je Blogacties via e-mails. Heel handig. Maar het is ook met name handig voor jouw advertenties die je gaat plaatsen. En daar is het gewoon superleuk voor. Ik heb er heel veel zin in om de Masterclass uh, te geven. Het is een tryout. want ik heb nog nooit uh, de Masterclass gegeven. Je kunt hem gewoon vanuit huis volgen via internet. Uh, ik zou zeggen, klik op de link hierboven, denk ik dat die staat. Of misschien opzij, afhankelijk van, opzij, ik weet niet, afhankelijk van hoe je hem bekijkt. En uh, schrijf je in. Tot en met maandag is een super vroege vogelvoordeel. en daarna gaat de prijs omhoog. Dus ik zou zeggen schrijf even in. Heel erg leuk. Dus als jij bijvoorbeeld nog even ter herhaling. Energiegroep Masterclass is ideaal als jij op het moment niet de mensen bereikt die je wilt bereiken. Als je op het moment zoiets hebt van ik heb alleen maar mensen die klagen of die irritant zijn. Mensen die niet naar mij luisteren als ik ze een goed advies geef. Uh, mensen die telkens meer willen dan waar ze eigenlijk voor betalen. Heel irritant. Na de masterclass weet je juist welke mensen je eigenlijk specifiek wil aanspreken. Hoe je die aanspreekt. Misschien weet je het al wel, maar nog niet hoe. Dus hoe je die aanspreekt en hoe je die mensen bereikt. Waar je blij van wordt en waar je energie van krijgt. Waar je ze kunt vinden en hoe je ze kunt aanspreken. Dus heel handig voor al je communicatie en advertenties. Zei ik net ook al. Maar goed, dit is gewoon wat het is. Dus ik zou zeggen schrijf je in. En tot 1 maart. En dus tot en met maandag super vroege vogelvoordeel. Doei doei!